Met Mia. Ja, klopt. Ja, ik heb de voicemail ingesproken want uh, ik wil graag een afspraak maken. Nou, uh, ik heb met de alternatieve Vierdaagse meegedaan. En uh, mijn teennagel is blauw geworden. En dat is nog steeds niet weg. En ja, ik heb het idee dat het niet helemaal goed gaat. Uh, dus ik wil graag. Uh... Ja, klopt aanstaande vrijdag kwart over elf uh, ja dat is goed ja oké okay, tot dan dag ik heb dus een afspraak bij de pedicure want ik heb tijdens het lopen heb ik toch uh, een, een teenagel uh, ja gestoten tegen mijn schoen aan elke keer ik heb geen idee maar uh, het ziet er niet goed uit dus ik moet even naar de pedicure Het is inmiddels vrijdag en ik ga dus naar de pedicure, dus uh, ik neem jullie mee. Hoi. heb nee, mag niet hè. Oh nee. Nee Jan. Ja, waar ga ik heen? Je mag hier recht. Nee, Oké, okay, ja. top. En dan mag ik je je schoenen doen. Yes. En dan ja, mag je plaats laatste heen. En dan gaan we eens dus even kijken. Ja. Want ik heb begrepen gegeven dat je net de taak ze al van de kies hier Ja, klopt. Gelopen. En uh, ja, op een gegeven moment zag ik dat die teen zeg maar werkt. ik nagel die jou. Maar ik deed helemaal geen of zeer ofzo. Nee. niet. Ja. Heb je dan eens last van te uh, En dat is wat er nu hieronder zit ofzo? Ja, oh. van, dat een beetje jeukt. Meer de, gewoon bolletjes, dingetjes uh, Ik heb er helemaal geen was van. Of helemaal ik, niet. Kan. Nee, helemaal niet. Kijk, uh, door de extreme druk is er een bloeding onder je na ontstaan. En uh, er zijn wel een paar dingetjes die je daarvan moet weten. En dat is op het moment dat er een bloeding ontstaat, dan... Uh, is je nagel nou ook extra kwetsbaar voor schimmeltjes en voor bacteriën ja. dus je moet er altijd oppassen dat je geen infectie krijgt ja. het van het een of van het ander bij de bacteriën komt er altijd pus bij te kijken, He, dan doet het echt zeer Dan heb je niet, En je moet altijd oppassen, juist met dit soort dingen dat het geen schimmel gaat worden ja. dat ja. kunnen we twee dingen doen uh, kijk je hebt er geen last van Nee. Uh, je kunt hem gewoon laten Laat zitten. Ik weet niet in hoeverre je dat vervelend vindt, ja, of nee, dat kan. Ik vind alleen dat ik zeer... kan hem overhuis zien. Nee, ja, dat, dat, dan zou je ze moeten gaan lakken. Als je ja. ja, ja dat wat ik wel. ook kan doen is dat ik uh, dat ik inderdaad met een freesje kan ik dan dit helemaal gaan weghalen, maar dan, dan blijft er weinig nagel over. En dat moet je dan elke dag ook met lauwwijsen, dus een schimmeldoende crème, gaan misschien wat ik dus wel adviseer, zou willen adviseren is dat je zorgt dat je um, met Lamicillum, volgens mij nog een tugertje hier liggen, je elke, elke dag, elke ochtend, elke avond, even met die schimmeldodende crème, gewoon even hier tegen de, tegen de uh, dingen aanleggen, ja, dat moet je wel even doen. Ja. Uh, dit is hier beschadigd en op het moment dat dit beschadigt, heb je heel snel dat dit een schimmelmaker gaat worden, dat wil je niet. Nee, de schimmel door die lame seal, hou je de condities van je huid, hou je eigenlijk uh, zo slecht mogelijk voor die schimmels. Ja. En maar dit, dit zijn inderdaad en dit is gewoon een raar. Dat was een mooie Ja, ja. En voor de rest, ja, weet je, je voeten zien er gewoon heel erg goed uit. Maar hier groeit meestal, groeit er gewoon een gezonde nagel onderdoor. En dan lift hij inderdaad de oude nagel op. En, en wat voor schoen is dan eigenlijk het beste om aan te doen? Ik denk oh. dan wel wel op schoenen toch? Ja, ik liefst het liefst wel zo lang mogelijk. Ja. Ik nog hele die uh... Maar dat is wel lastig, dat helemaal afhalen. Dus dat eigenlijk... Nee, ja, dat ja maar beetje... dat voel je niet hoor. Zo, ik zou er nog even mee wachten. Oké. Oh, okay. Ik zou dat niet doen, Nee, nee. moet ik eerlijk zeggen. Want uh, daardoor leg je het ook weer helemaal bloot. Ja, precies. Voor die schimmeltjes. Ja. Op het moment dat jij denkt van, ja jee, en hier kan ik niks meer, mee je mee? Uh, want uh, ik kon omhoog, of uh, ik weet niet hoe ik dit moet doen. Dan moet je mij gewoon weer een belletje geven. Ja. dan trof uh, ik je weer ergens tussen, bij mij. Ik heb mega druk, zoals je het merkte, denk ik. Maar ik heb, uh, toen, uh, toen jij belde, toen had het net had een echtpaar, die eigenlijk heel erg gesperd hier die had afgezegd. Dus, en toen had ik op stand vele, had ik mensen nodig. Uh, Oh, en zo. ik dacht van, ja precies, dus is het, nou je hebt zeer zeker mangel, en wat ik denk, dat ik ga voorkomen, dat je straks een uh, een schimmelnagel krijgt bij die. En dat ja. gaat dan echt nooit meer weg. Nee, oh. En dat nee. zie ik dus gewoon heel vaak. Ik zie heel vaak dat als iemand dus een trauma, inderdaad een trauma nageleid heeft, ja. dat uh, die niet goed verzorgt. Ja, nou dan ben ik blij dat mijn collega dat zei hoor, dat, ze dat uh... en toen ben ik het ook gaan zoeken. Ik denk, oh jee, als ik daar niks aan doe. Ik heb eigenlijk of... nog nooit mijn voeten laten doen, weet je dat? Nee? Nee, maar je hoeft dat. Weet je, dat hoeft... Ja, dat klinkt erom. Je hoeft het klinkt, dan hoeft dat niet. Maar... Ja, als je er geen last van hebben, nee. bedoel je. Weet je, iedereen kan ze eigenlijk nagesprepen. Ja, op zich. Dat, weet je, en anders, als ik het zou doen, dan zou ik lekker naar een. Uh, naar zo'n. gewoon zo een beetje. dingen er tegenaan. Ja. Zie je? Ja. Ik gewoon een beetje. Ik uh, vind niet langer stil. Ja, dan probeer ik wel zo lang mogelijk open schoenen aan te houden. En dit moet je gewoon echt, s ochtends en s'avonds even doen. Ja. Vooral die randen, want hier komt die, nou ja, er zitten altijd en overal schimmeltjes ja. en bacteriën. Ja, altijd klopt. en overal. Ja. En hiermee hou je het gewoon lekker rustig. Ik ben weer terug. En uh, ja, ik heb dus niet alleen de medaille overgehouden... Van de alternatieve Vierdaagse. Maar ook een blauwe theenagel. Dat schijnt nog een aantal maanden te duren voordat het weg is. Ik moet het in ieder geval smeren met Lamisil. Om de bacteriën eruit te houden. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. En alvast veel kijkplezier met de video in Leusden. Doei! doei!